Hallo, we gaan even kijken naar Buncee. Nou, Buncee inloggen is weer heel simpel. Je kunt eerst de sign-up. Uh, je kunt inschrijven met je Google-account, Microsoft of je School-account. Wij adviseren om een speciaal Google-account hiervoor te gebruiken. Want anders loop je hele mail vol met al dit soort dingen. Nou, ik ben uh, ingeschreven en ja, eigenlijk uh, als je kijkt naar het navigeren is er niet veel... De klas is niet van toepassing, dan moet je eigenlijk een uh, pro-account hebben. He, dus dan zou je hem ook in de klas kunnen gebruiken, zodat je ziet wie en welke leerling het bekeken hebben. Uh, dit zijn uh, de borden dus je... en dit zijn je eigen bunties. Nou, dit is eigenlijk alles wat er uh, te doen is. Laten we eens even kijken bij een nieuw bundsie. Je kunt er vijf maken in de gratis account en uh, dit even toestaan. Nou, en dan begin je vaak eerst met de achtergrond. Nou, er zijn ontzettend veel achtergronden. Hier kun je ook nog kijken. Fun, uh, Holiday, Invitation, Makerspace. En dus uh, laten we die eens even gebruiken. Dan is het een kwestie van... Hop! Erin klikken en klaar. Um, je kunt ook zeggen, ik wil hem uh, voor elke slide gebruiken. Dan uh, wat je kunt doen is Duplicate Slide... En uh, dat is natuurlijk ook heel makkelijk. Maar je kunt ook aangeven om hem voor elke slide uh, in te zetten. Dus dat is fijn. Nou, dan ga je je animaties toevoegen, je teksten. Dan is het een kwestie van tekst. En uh, even intypen. typen. Dubbelklik. Um, mijn... Nou, hij doet het niet. Even kijken wat ik nou fout doe. Ah, zo gaat het beter. Uh, mijn makerspace. Nou, dan kun je overal klikken zoals je ziet. Je kunt hem groter maken. Uh, je kunt hem dik maken, schuin maken. Je kunt kleur wijzigen. Hop! Dus je ziet dat je het heel simpel werkt. Nou, laten we eens verder kijken. Je kunt een animatie toevoegen. Uh, ja, hier, die lichtjes uh, ben je al tegengekomen. En uh, laten we eens even kijken bij de technologie. Wat voor... Dus een kwestie van gebruiken en inklikken. Nou, dan gaat hij het even laden. Nou, en dan uh, zie je dat er leuke uh, animaties toegevoegd kunnen worden. Dus op die manier kun je natuurlijk dan ook een verhaaltje uh, maken. Wat kunnen we nog meer toevoegen? Een sticker. Uh, nou, ook weer hier een, bijvoorbeeld een avatar. Oké. Okay. Uh, met, dat is ook wel leuk. Zo. Nou, en dan kunnen we zeggen: Oké, okay, we willen hem ook wat haren geven. Een avatar: zwarte haren. Nou, hoe werkt dat dan? Loading image, yes. Even kijken of we het wat groter kunnen maken. Zo. Nou, mijn makerspace. Kunnen we daar ook nog uh, gezichten aan toevoegen? Dat heb ik nog niet bekeken. Avatars, laten we nog eens even kijken. Uh, wel haren. Nou, misschien eyes. Moet ik wel even alles. Uh... Ja, dat kan ook. Dat is wel grappig. Dan pakken we die. Het mooie is dat hij hem meteen eigenlijk naar de voorkant uh, zet. Zo. Nou wat kleiner. Nou, ik zie er niet zo vrolijk uit. Ja, dus zo kun je aan de slag met um, de tekst. Je kunt animaties toevoegen, je kunt stickers toevoegen, uh, je kunt nog wat een tekening toevoegen, hop, en hup, zo. En stel dat je klaar bent, geef even een titel, test, ICT, zo. En dan zeg je hier share en dan zie je, je kunt er uh, aanzetten dat mijn commentaar erop kan geven, je kunt hem laten kopiëren. Hier heb je de link en de embedded code voor je website of leeromgeving. Dus zo kun je eigenlijk heel makkelijk een mooie presentatie maken. En ja, ik vind het een prachtig programma.